We customer come to fix his telephone, I put something very special on it. Wij hebben al een security beleid opgesteld die bestaat uit rules, dat doen We doen niet eerst risk management, doen we doen eerst regels. Gij zult de volgende minimale baseline security zaken hebben En we maken wat dat betreft geen onderscheid. Of dat nou traditionele IT-omgevingen zijn, traditionele netwerkomgevingen, omgevingen oude netwerkomgevingen, legacy nieuw. Maakt niet uit. Of IoT. We zijn gewoon bezig met zeker veel apparaten met elkaar koppelen. We hadden dus al uit het verleden hadden we al stations en wat allerlei andere devices hadden we al. gekke is, dat is sinds de jaren 80, niet al, is alleen maar meer geworden. Ik zeg jaren 80, want de eerste apparaten waarvan je kan denken, is dat IoT, twisting ja of nee. Uh, printers en netwerk printers bestaan al erg lang.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 Dus alle beïnvloedingen op laten kunnen eens in autonoom rijdende auto's. Dus tot gevolg hebben dat die dus niet kan zinken met de auto daarna, die misschien remt. Dus een botsing kan verenigd uh, In Nederland hebben we er dan voor gekozen, wij eisen dat de klant dit gebruikt, dus geen andere bouwstel, dat als je dit iets veiliger maakt. En daarmee kun je dus een besloten netwerk creëren tussen de klant, de applicatieserver waar op, op koppelen, ons KPN-netwerk en helemaal het secure en de encrypted verbinding we hebben fysieke aanvallen. We hebben ook bijvoorbeeld een fysieke aanval dat je een jammer hebt. Stel dat je gebruikt een jammer. Nou, wat zou er dan nog kunnen gebeuren? Je zou dus eindeloos uiteindelijk, ja, verliest uiteindelijk hij je connectivity, maar hij gaat dat eindeloos proberen. En misschien dat het eindeloos proberen niet zo goed geprogrammeerd is in een cache of vaak verliesdatum. Als, als mijn tandenborstel ineens met mij meeluistert, wat ik allemaal bespreek in de, in de badkamer. Dat is het een kan je ook kan al niet. Al maar dat nee, doet hij niet. Nee. Die relatie moeten we wel leggen. Die tandenborstel die heeft feitelijk heel weinig risico's. Voor jou persoonlijk. En dat is denk ik wel een punt. En dat is ook de reden waarom. Maar wat je ziet, die tandenborstel. die kan wel treffelijk richting het netwerk genereren. En die kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een diepgrote tel. Ik zeg, op het moment dat jij een open-ended verantwoordelijkheid -right krijgt. dan kun je dus kapot gehackt worden. Ja? Dus wij hebben nu. Normaal ding. Dat leg je bij de Mediamarkt, 39,95 euro is bijna kerstmis en Philips verkoopt dat ding en klaar. En nu ineens gaan we service verkopen, dat is niet meer een tandenborstel product, nee wij verkopen een tandenborstel service, Want wij moeten dat ding blijven volgen, we moeten weten waar is dat ding überhaupt in de wereld, moeten we moeten gaan trekken, want die privacy gesproken. Dus een van de technieken die de Amerikaanse overheid geprimierd heeft en waar wij als Philips heel erg geïnteresseerd in zijn, op dit moment, is volledig